Zo, so, ik heb de wortel. Kijk eens. Jij mag hij eerst. Hop! Kijk eens, Mascha. Hé, hey, Mascha. Hé. Hey. Mascha. Sintje. Masha Mascha. Mascha. Mm. Oh, Mascha. Zit er nog water in? Ja, nog half vol. Hé! Hey. O, oh, Mascha. Hé. Hey. Hé, hey, Mascha. Sintje?